In deze video gaan we het hebben over de formatieve toets, de ontwikkeling van vragen in een formatieve toets, het ontwikkelen en maken van een toets, de resultaatpagina's van studenten en docenten. De afname van een formatieve toets. Deze gaan we volledig doorlopen als student. We beginnen met het inloggen. En gaan een formatieve toets in een cursus in Moodle doorlopen en eindigen bij de resultatenpagina. Hiervoor gaan we naar de cursus Mission to Mars. Er zijn natuurlijk een aantal zaken die we doorlopen hebben. Navigeren naar de machtstoets. We hebben ook in eerdere video's de machtstoets al doorlopen met deze lichtcollege student. Maar omdat de toetsinstellingen zo ingesteld zijn dat je hem vaker kan doorlopen, zullen we deze nogmaals gaan doorlopen. Als je als student de toets al doorlopen hebt, zie je ook de pogingen en kun je de feedback en de gemaakte keuzes als dit zo ingesteld is. Teruglezen. We gaan nu voor een herkansing een nieuwe toets. De eerste cijfer was een 5, de tweede cijfer was een 7. Kijken of we nu hoger kunnen scoren. Dit zijn de vragen. Deze vragen zijn op één pagina. Dit zijn allemaal toetsinstellingen. Je kunt er bijvoorbeeld ook voor kiezen om voor elke vraag een nieuwe pagina aan te maken. Wat we als extra doen is het blok Read Speaker om de vragen voor te laten lezen. Zo kunnen we hier kiezen voor Lees voor, om de hele pagina voor te laten lezen. Alleen een gedeelte van de toets door de tekst te selecteren die voorgelezen dient te worden. Lees voor. Mensen kunnen Blanco zonder hulp ademen in de atmosfeer van Mars. Dit kunnen ze Blanco op aarde. Een ander gedeelte. Waarvan krijgt Mars zijn rode kleur? Kies de juiste twee antwoorden. Dit is dus het ReadSpeaker voorleesblok. We zullen nu de toets gaan maken. Zo ziet u dat er meerdere opties zijn qua vraagstelling, zoals waar niet waar, meer keuze, meerdere antwoorden meer keuze, drop-down menu's, sleepvragen en nog veel meer waar we zometeen op terugkomen. Einde poging. Ik heb nu twee opties aan het einde van mijn poging voor de toets. Ik kan terug naar de poging om nog aanpassingen te maken. Of ik kan de toets bewaren en beëindigen. Ik ga deze bewaren en beëindigen. De summatieve toets wordt nu afgesloten. En mijn score voor poging 3 is 6 van de 7 vragen goed. Daarvoor krijg ik een 8.57. Omdat mijn eerste poging. 7 van de 7 vragen goed was en dus een 10 zal het hoogste cijfer blijven staan zoals hier in de beoordelingsmethode ook ingesteld is. Ik wil mijn laatste poging als student ook graag nalezen. Die optie is ook ingesteld in de instellingen van deze summatieve toets. En ik kan nu dus reviewen wat er goed en fout is. Ik zie hier aan de rechterkant ook de goede antwoorden. Ik zie dat vraag 4 fout beantwoord is en ik zie de feedback die automatisch gegenereerd is op de vragen. Ik zie dat bij vraag 4 B-erosie fout is en de juiste antwoorden hadden moeten zijn oxidatie en ijzeroxide. nakijken beëindigen als ik het nakijken heb beëindigd wil ik graag als student ook mijn cijferoverzicht zien van de hele cursus want deze toets is immers onderdeel van de cursus mission to mars ik kan hier op cijfers klikken om een overzicht te krijgen van mijn behaalde cijfers binnen deze cursus zo heb ik voor het scenario 100% scoren de toer nog niet gedaan. De machtstoets een 100% scoren met een beoordeling van een 10. En de inleveropdracht een 70% scoren met een beoordeling van een 7. Ik zie hier ook nog de feedback erachter en de procenten. Dat geeft mij nu een cursustotaal van 97,5. Maar mijn cursus is nog niet afgerond omdat ik de tour nog niet heb doorlopen. Ook zijn er nog andere weergaven. Zo heb ik het overzichtsrapport, de quizanalytics en het rapport die we nu zien. Als ik de quizanalytics pak, ziet dat er als volgt uit. Ik zie alleen de analytics van de MARS-toets, de summatieve toets. Deze kan ik bekijken zoals we zojuist gedaan hebben. En het overzichtsrapport. Geeft een weergave van alle cursussen en de behaalde cijfers. Zo geeft hij voor de Mission to Mars het cursus totaal. We zijn inmiddels ingelogd als docent Lichtcollege. Deze docent heeft tevens de rechten in de Mars-cursus als ontwikkelaar-ontwerper omdat de machttoets al in gebruik is, zullen we een nieuwe toets ernaast gaan maken. Ik zet de wijzigingen van de keuzes aan en voeg een activiteit toe. De activiteit test zullen we toevoegen. Dit is een simulatieve toets. We noemen hem toets 2. We kunnen hier weer ontzettend veel zaken instellen, zoals we in eerdere video's ook al hebben laten zien. Dus zullen hier wat sneller doorheen lopen. De toets is zojuist aangemaakt. Deze bevat geen vragen. We kunnen nu de toets gaan bewerken om vragen aan te maken en te plaatsen. Ik kan via de knop Voeg toe verschillende opties kiezen, zoals een nieuwe vraag toevoegen. Deze optie is een nieuwe vraag ontwikkelen en toevoegen. Dit zijn de opties die er mogelijk zijn binnen Moodle, qua vraagtypens. Zoals algebra, multiple choice all or nothing, berekenende vragen, eenvoudig berekenende vragen, meerkeuze berekenende vragen, coderunner voor codering, drag and drop, formulevragen, fill in the gaps, geogebra, Ingebedde antwoorden, koppelvragen, korte antwoorden, een heleboel opties, muziekvragen, numerieke vragen, onbekende woorden selecteren, patronen matchen, rangschikvragen, sleepvragen, ontzettend veel mogelijkheden qua vragen. We zullen in dit geval kiezen voor een all-onnutting multiple choice vraag. De vraagnaam kan bijvoorbeeld vraag 1 zijn en de vraagtekst kan zijn wat is 1 plus 1. De vraagtekst kan ik weer opmaken, zoals ook in eerdere video's. Ik kan een kop aangeven, ik kan links toevoegen, ik kan foto's toevoegen, ik kan video's toevoegen, animaties, ik kan audio opnemen, ik kan direct video opnemen, ik kan zelfs H5P toevoegen aan deze vragen. Ik kan vergelijkingen stellen, ontzettend veel opties. Dan kan ik een algemene feedback voor de vraag aangeven en ik kan ook feedback per gekozen antwoord geven. Ik kan bij de antwoorden ook aangeven of deze correct zijn of niet. En ook hier weer dezelfde editor met dezelfde opties. Dus 1 plus 1 is 2. Zonder feedback 3. Of 4. Of 5. Dit zijn de keuzes. Ik kan nog instellingen maken voor gecombineerde feedback. Deze kan ook aangepast worden. Ik kan het aantal pogingen aangeven en eventueel strafpunten per poging. Dus bij een verkeerd antwoord. Ik kan eventueel hints instellen dat gebruikers een hint kunnen vragen. En ik kan tags toevoegen aan deze vraag. Vervolgens bewaar ik hem en is mijn vraag gecreëerd. Deze vraag is nu alleen beschikbaar. In deze toets ik kan via de knop voeg toe ook vragen uit de vragenpool toevoegen. Het ligt eraan welke rechten de ontwikkelaar heeft van de toets in welke vragenpool hij kan. Er zijn ook extra rechten toe te voegen voor bijvoorbeeld docenten als vragenpoolmedewerker. Zodat deze bij meerdere vragenpools uit de Moodle-omgeving kunnen. De categorie waar ik nu in kijk is... Voor de cursus Mission to Mars. Ik kan bijvoorbeeld ook in een hogere categorie ik gaan selecteren. Ik selecteer uit deze vragenpool een aantal vragen. Voeg deze toe aan de test. Als laatste kan ik ook nog een optie kiezen, de willekeurige vraag. Moodle vraagt dan uit welke categorie mag deze komen. Dus ook hier kan ik weer een categorie aangeven. Of ik maak een nieuwe categorie aan. En Moodle zal uit de gekozen categorie een willekeurige vraag kiezen. Vervolgens bewaar ik hem en mijn toets heeft vragen. Als de toets opgeslagen is, zijn er nog een aantal extra opties die ik kan doen. Ik kan hier mijn instellingen van mijn toets weer bewerken. Hier zijn de groeps- en gebruikersoverschrijvingen. Dit betekent dat ik per gebruiker of per groep eh, bijvoorbeeld meer tijd kan indelen een toets ik kan hier de toets weer bewerken dus de vragen aanpassen vragen toevoegen vragen verwijderen eventueel vragen selecteren uit een andere categorie Kan hier de toets controleren de resultaten bekijken cijfers bekijken antwoorden bekijken verschrikkelijk veel mogelijkheden weer manuele beoordeling zit er ook tussen ik kan hier naar de categorieën navigeren de vragenpool en ik kan importeren en exporteren. Ik kan bijvoorbeeld vragen importeren uit een andere vragendatabank met verschillende opmaken, bijvoorbeeld XML. En allerlei andere bestandsformaatsopties. Aangeven wat er moet gebeuren met deze vragen, waar dat zij terecht moeten komen, in welke categorie. En kan hier rechtstreeks importeren. Ook kan ik exporteren. In deze formaten, het de meest gebruikte is XML, om vervolgens deze vragen weer in te laden in een andere databank. Als ik de instellingen nog eenmaal bewerk van deze toets 2, zijn er nog een aantal interessante opties. Zoals bijvoorbeeld de beoordelingscategorieën die aangemaakt kunnen worden, het aantal pogingen, de beoordelingsmethode... Dus een gemiddeld cijfer, een eerste en laatste poging of het hoogste cijfer. De opties voor herbekijken kunnen ingesteld worden. Mag een toets wel herbekeken worden, mag een toets niet herbekeken worden? Wat mag er wel, wat mag er niet ingezien worden? En hoe lang na de test? Eventueel wat verschijningsopties. En een hele belangrijke, de Safe Exam Browser. De Safe Exam Browser is standaard toegevoegd. In Moodle Toetsen en kan geconfigureerd worden. Zodra de cvex browser aangezet wordt, zal deze in een beveiligde browser openen waar knippen en plakken niet toegestaan is en ook het wisselen van schermen niet toegestaan, zodat de toets in een veilige omgeving gemaakt kan worden. Ook kunnen er extra beperkingen worden opgelegd aan de toets, bijvoorbeeld een wachtwoord, een netwerkadres. Beveiligingen, eventueel een offline test en ook kwalificaties kunnen worden ingesteld aan de hand van het behalen van de toets. Als sitebeheerder onder het kopje sitebeheer cijfers zijn er nog meerdere zaken in te stellen. Zoals bijvoorbeeld letters, de beoordelingsschalen die toegevoegd kunnen worden, beoordelingscategorieën, beoordelingsitems kunnen ingesteld worden. En er kunnen algemene cijferinstellingen gedaan worden. Bijvoorbeeld schalen. Er zijn nu een aantal schalen. Zoals niet voldaan, voldaan. Competentieschalen. En er kunnen nieuwe schalen aangemaakt worden. Ook beoordelingsletters kunnen toegevoegd worden. En er kunnen extra beoordelingen aangemaakt worden. Ook kunnen er aan cursussen badges toegevoegd worden die verdiend kunnen worden door studenten. Er kunnen handmatig badges gemaakt worden met hieraan bepaalde eisen voordat deze bijvoorbeeld verdiend wordt en wanneer dat deze weer verloopt. Ook kan er een koppeling gemaakt worden met bijvoorbeeld SURF Edu Badges. Als docent kunnen resultaten die behaald zijn door studenten op verschillende manieren bekeken worden. In het blok voortgang voltooiing, via de knop overzicht van studenten, hier kunnen docenten filteren op de studenten van deze cursus en zien hier in een snel en duidelijk overzicht wie wat behaald heeft en kunnen hier ook naartoe navigeren. Een andere optie is om in de linkerbalk op het knopje cijfers te klikken. Deze genereert een overzicht van alle cijfers die meetellen in de cursus, op cursusniveau, met daarbij de studenten. Hierbij kan de docent ook weer rechtstreeks klikken naar de cijferanalyse. En dit geldt voor alle activiteiten. Dus kies ik voor de toets, Mars toets. Kan ik deze vanaf deze pagina inzien. Ik kan hier zien de resultaten. En wat de student beantwoord heeft. Eventueel kan ik een opmerking plaatsen en het cijfer overschrijven. Verder kan ik onder cijfers rapportages zien, cijfergeschiedenis bekijken, overzichtsrapporten. Ik kan cijferlijsten instellen. Zo kan ik kiezen welke elementen meetellen in de voltooiing van het cursustotaal en hoe zwaar deze meetellen. Eventueel de schalen bekijken. En nieuwe schalen toevoegen. Ook voor letters geldt hetzelfde. En ik kan importeren en exporteren. Een nieuwe functionaliteit die OpenEdu heeft ontwikkeld voor Moodle is de rapportagetool. In de rapportagetool kunnen verschillende zaken bekeken worden: cursusniveau, site-niveau en leerlingniveau. Deze kunnen ook gedownload en geëxporteerd worden. Als extra hebben we de inzicht studievoortgang ontwikkeld. Deze is speciaal voor docenten en cursusoverstijgend. Docenten kunnen hier cursusoverstijgend aangeven welke leerlingen zij willen bekijken en de resultaten daarvan. En kunnen deze filters toepassen. Ze kunnen filteren op gebruiker, op welke cursus eventuele groepen waar de gebruikers zich in bevinden, of per groep filteren, welke activiteiten, welke cursussen, op voldoendes en onvoldoendes, weergaves kunnen aangepast worden en alleen de eindcijfers kunnen bekeken worden. Het overzicht is speciaal voor docenten en is dus cursus overstijgend.